ik sta hier lekker in het zonnetje in de tuin van de warmoesierskader nummer 25. Ik neem u een sneltreinvaart mee door de woning. U kunt de tuin bereiken, ook middels van achterom. En wij gaan nu naar binnen toe, vanuit de tuin, vanuit de tuin.